Vandaag gaan we Roblox. En ik zit hier in het donker. Maar dat komt omdat we een horrorspel gaan spelen. Uh, in Roblox. En uh, dan gaan we maar lekker in de game. Ik presenteer. Hi. Lisa. Ook wel, Glowstick. haar yeah. ook. Oh, Glowstick. Glowstick, glow Glowstick, allemaal gek. Wacht, praat eens. Oh, je moet wel harde bij mij staan, wacht. Oké, okay, anders horen de mensen jou bijna niet. En uh, ze willen jou wel horen. Zoals dus jij wat zegt, dan horen ze jou niet. Maar ik heb heb jij de zaklamp ik. en uh, camera? Ja, ik heb alles. Oké, okay, dan gaan wij naar het god. Ja. Nou, zitten we bij elkaar, zitten we bij elkaar, please. Ik weet ik het, ik hoop het. Nee, ik ben bij een, een, een, een meisje. En bij een ander meisje. Oké. Okay. Oh, ik ben niet bij iemand. Ba ik ben niet bij iemand. Ik ben niet bij een groep. Ik ga er even in. Ik ben niet bij iemand. Uh, oh, hij is Turk. Zij praat een hele gekke taal. Kan hem, zie rot. je die ene Marnik Mar in de chat? Ja, ja, ja. ja Daar ben ja. ik mee. Als ik hem opbrak. Oh no, English please. please. Yeah. Oh nee nee nee. ik ben ga Geluid wat hadden. Ik keek zo om het hoekje en da daar stond hij dan. Oh, oh ik schrok van een knal buiten. Oh, ik ga niet in die yeah. Oh, vind het zo doos hè. Ik kom een beetje nog Ik pak even een camera en, de en dan kom ik er aan. Ik heb een batterij. Ik heb een batterij. Oké, ga er snel maar. ik heb nog een batterij. Ja? tering waar is hij? Oh. Oké, okay, ik ben er. Hij is hier. Buiten. Hoor je die knallen ook? Ja. Ja, Liesje bent heel dichtbij bij ons. Eens gaat verder. Eigenlijk bij jou Eens gaat terug, maar ja. <laughs> ik zit hier in een hoekje verstopt. Nou, hopen uh, blijft dan maar... Ah, nu oh even... god, ik schrik me van jou, Lies. <laughs> Hij is hier. We gaan dood. La, la, la. Wat kruipt je Ja flikker op, hij kan van al... Oh. Wie is je dood? Wie is je oh, dood? Wat, wat is dit na? Nou? Oh ik hoor gewoon niet, ik hoor gewoon dat het niet in de voetstapjes van hem Oké, okay, ik heb kijken. we ja. ja, ja, kunnen hier niet, niet verstaan. Ik kan niks in de chat typen, want mijn muis zit vast. Typ naar hun uh, Engels graag. Engels ja. dan wel Engels, hè? Ja, eigenlijk in het Spaans, wel eens is Marokkaans. tering is zo eng. Wat oh, dit ding op. Dit ding bijna op de achtergrond maakt heel veel alive op de video. Oh hier. lekker uit. Waar zijn jullie? Oh hier. Lisa, waar ben jij? Nee. Wij zijn van Nederland. Van Nederland. Wie van, wie van de Nederlander. Hé, hey, mijn Hij is van, van de Tokio, de denk de ik. Staat dat Tok. No. Nee, nee, nee, dat zijn wij niet. Nee, ja. Hij is... Hij is. Uh, hij is uh, weet ik niet wat vertel, maar ik ben nee, dat zijn wij. Niet. Nee. Echt, wat hebben wij aan de engels omgegaan? kom, kom. Waarom niet? Je... Ik heb hier kunnen we afschuilen. Oh. oh. Ah! Sorry. Een schalieplekje. Kruipen, kruipen! Kruipen! Ik, heb, ik wil dat ik hier blijven. Echt? even hier, okay. hier zo'n fietsje. Ja, echt hè? Ja, ik weet niet of je hem kan zien, maar... Ja, dat heb ik in de vorige video trouwens al laten zien. Ja, god. Er zit iemand... in. Oh god, dat beleefd niet goed. Oh, nee, sorry dat ik het zijn. Oh, wat, ik zei dat in de video... Oh, shit, ik schrik me heel rot. Met horror dingen... Oh, dat moet ik eruit keren, zo... Oh... Oh mijn god, hij staat, daar, hij staat. Gast, waarom? Hij staat, hij staat. Oh mijn god. Hij staat. staan, staat. Hij staat. Hij mijn Hij staat. Hij je Hij staat. je staat. Hij Je Hij staat. Hij staat. Hij komt Hij Hij staat. Hij komt, Hij komt Hij staat. Hij Hij staat. dat rode licht, dat Oh mijn god! Oh nee, nee, nee, nee, hij niet! Oké, okay, hij loopt Oh Hij komt er. We hem gewoon. De lamp uit. Nee, ik doe aan. Hij kan daar komen! Oh nee. Zit hier achter deze muur. Oh my god. Hij is erg, maar ook weer niet erg. Nee, maar. Bast. Hij weet ondertussen nog steeds niet dat wij hem niet kunnen begrijpen. Hij komt. Hij komt! Zet zijn licht uit! Ik weet niet waar ik ben. He, ik zie wat gekjes in beeld. Ik zie wat. Ik zei dat we niet Marokkaans zijn, ja? Ja. Maar die taal die hij spreekt. Ik zie daar. Ik hoef hier naar. Flikker! Gas! Oh, oh. Hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Oh. oh. Oh, laat hij maar elkaar naar buiten gaan. Ja, ik duw hem eigenlijk een beetje naar buiten. Die ween, die ween. En hij weet dat ik hem naar buiten moet duwen. Maar hij laat het weer even weten. De hele video brengt mij in dit godje door. Ja. Hij komt, hij komt, Lies. Oh, hij komt. Hij komt. Hij komt. De lieve grote kind. Ja, daar moest ik niks gaan denken. Oh mijn god. Hij is er daar. Ik heb niet... Ja. Oh mijn god! Ik schroef me dat! Oh mijn... Oh nee... Oh, dit. is Ik schroef me echt... ...uitzetten! Ik ga nu elk licht uitzetten, nu dus ook mijn studiolamp. Het is uit. niet goed voor mij dit spul. Ik heb helemaal kippen. Ja, dat kan je zien wat ze zo donker is. Ik begrijp ons oh, oh. Lekker heb energy drank. Iemand vroeg in de reacties, uh, drink je energy voor je? met opnames begint, omdat je altijd zo druk bent tijdens opnames. Um, ja. Zeg ja, maar uh, ja, bij energy drank, daar kun je niks over zeggen. Daar kun je ook hier over doen, want dat is gewoon Ja. Oh gosh, ik heb echt ik ben gewoon licht in mijn hoofd, volgens ik me. Heb je hebt gewoon koud. Het is echt gewoon koud, je zit er warm voornaam. Ja, ik heb mijn uh, warmteer aan. Ik, ik, ik, ik, ik ben hier lekker op bed aan het zitten. Oh ja, dat kan ik uh, moeilijk thuis in opname. Ja, Eh uh, Jezus, ik heb echt... Oh, de Oh, ik heb echt een hartverzakking van net. Hoe kon hij ons zien? Ja, ik keek me recht aan, dus ja. Maar jullie moesten je licht uit doen, anders weet ik niet, gesnapt Oei, wij zoals Corinne soms Kom ja. Terug. Ja? ja, ik ben bij jou. Oh ja, ja. Kijk, heb je ook uh, van die bloed voor Ja, maar die leiden als gewoon naar zo'n grot toe. Kijk, moet je hier echt doorlopen? Ja. Moet je hier blijven lopen? Kijk, hier heb je al. Ja, maar kom, kom je weer terug? Ik zie je bij de god. Een wit object heb ik. What the fuck? Kijk wat ik in mijn handen heb. Ik ben nu de god. Ik kom... huh? Ik heb een white object. Kijk wat ik in mijn handen heb. En wat is dat nou weer? Een wit object. En het gloeit. Wacht. Is het gloeilamp? Wacht. Het ik ging net ergens in de buurt en die ging knipperen zo. Jos, het is een glow stick. Ja, glow stick. Is het echt? Nee, zet je lamp eens uit. Kijk of het... Nee, zet je lamp maar weer aan. Ja, hij gloeit. Zie je? Ja, nu ja. zie ik het niet. Waar ben je nou dan? We gaan hopelijk zijn we weer bij elkaar. Oh, hij is hier. Dan gaan we in het gat. Oh, ik heb lek, ik heb lek. Ik had even lek. Ja, oké. Okay. Drie, Maria, Maria, twee. 1 papa, vallen! Vallen! Vallen! Ik ben niet bij jou, dat je Shhh. die gevallen bent. Mijn oh, god, mijn oh, god, mijn oh, god, ik zit in een god! Oh god, zijn dank. Ik zit in een god. Yes! Hij is daar aan de overkant. Oh nee. Hij is hier bij mij. Je bent dood. Nee, ik, ik hoor jij dat ook dat iemand wel eens Ja. Ja. Zit iemand huldig bij hier? Hij zit hier huldig bij. Ik zit in mijn grot. Hij loopt ja, ik, weg. ik, ik sta nu op voor een grot en er zit een spinnenwerk in de grot. Ja. Stop. Ha! tering! Oh, tering! Oh, God. Jullie zijn hier. Jij bent echt niet goed voor mijn hartslag. <laughs> Gaat dat goed, hè? Ik nog heb nog letterlijk. Ik ben helemaal witjes. Helemaal. Ik kan mijn licht misschien wat verder zetten. Dan kun je zien hoe wit Ja, nu heb ik een kijk. Ik <laughs> dat was uh, allemaal maar een in de chat. Oh, ja! Okay. Behalve okay. Abu Dha, Abu Dha, of ik weet niet hoe je de jou spreekt. Nee, ja, niet. die. Oké, niet. Jawel, die ook. Hmm? Oh, ja. Kijk ook naar die namen. Ga-ga. Ga-ga. Loe, loe, loe, loeshoe. Ik ga ze Ik ga ze zo Ik ga ze effe. Ik ga ze effe. Ik ga Nee, je loopt weg. Oké. Lek voor je. Ja nou, dankjewel. Dankjewel, Sjoch. Oh, ik ben helemaal duister in mijn kom. Ik heb nog nooit een video trouwens opgenomen zonder die studiolamp, terwijl die uitstaat. staat. Oh, ik probeer eruit te duwen. Maar dat lukt denk ik niet. Hij staat hier. Ja, ik heb het. Hij is hier. Hij oh. hey, duw me niet uit. Oh, dat moet je niet proberen. Zet je licht uit! Camera, camera. Oh. Ja, ik heb een camera niet meegenomen. Ik, ik heb een white object in mijn handen. Zet de lamp eens aan? Ah, ik heb een wit object. Ik heb uh, de zwangerschapstest. Ik heb een zwangerschap test in mijn handen. Die <laughs> kun je dan beter aan mij... Die yeah. Oh, wat ja. zei je nou? Nee, nee, nee. Dat waren mensen, zie je? Ah! Kapot, ding is Flora. Hé, hey, Flora, jij bent eng. Hey. Flora, ga weg, mama. Je vis, haar Tering. Maar zij heeft oh, geen lichaam. Dat is net als bij jou. Je hebt ook bij mij geen lichaam. Ga, ga staan Ga staan. Ga staan. Oh wel. Zij heeft geen lichaam. Ja. Ah. Oh. Hey. Kunnen we haar er niet uitduwen ofzo? Ja, kom, gaan we met ze. alle haar eruit duwen. Niet pesten, jongens. Nee, nee, dit. Dit, dit, dit, dit is een spel. Duwen. Oh, zijn, zij weet het. Zij gaat nu denk ik ook weg. Oh. oh. Ik krijg je melding van. Uh, uploaden. Kijk melding, ja. stel even scherp, ja. Tiernon, wat is dat? Wat is dat? Oh mijn god, er is iemand dood. Oh, waar? Flikker op, Flora. Waar? Hier is er iemand dood. gegaan, Ik weet het niet. Oh, wat is het? Naa. Hij is hier. Gast. Yes. Flikker op. Kijk, jij is daar. Wat heb ik nog een flikker op? Ja, ik weet niet of ik heb. Ik heb een rok. Zie je daar in mijn hand? Kijk hier. Kijk. Leuk. Gooi hem op hem. Die moet je op hem gooien. Die werkt ook. Kijk. Pak die rok. Dadelijk komt hij langs. Nee, aan de andere kant. Wacht. Hij is hier. Hij is hier. Kom. Hij is aan de andere kant. Kom. Ja, ja. Kom eraan. Ga jij met je zaklamp? Oh. Hij komt! Heb je hem al gegooid? Ja. Maar foto's, foto's, foto's! Heb ik nu?! Waarom doen jullie dit?! Oh, nee, Hij is een Zij, ah? Zij, Zij ook, hoe is hij? Ga... Weet je wat ik ga doen? Papje, eh, <laughs> Flora, Flora -0211 ja, ik weet hoe ze heet. Hapke. Ik ga er uh, bannen. Flora, Kata. Blok. Hapke. Geblokt. Kijk, zie je in de chat? Zie je het in de chat? Speaker, zie je? Zij is geblokkeerd. Zie je het in de chat? Ja, ja, ja, ja. Ja, zie. En ik ga er nu ook, ik ga er reporten en ik ga er wennen. Ik bedoel uh, blokkeren. klootflora Flora, oh. vind ik niet lief oh, dat zij dat deed. Wat? Ze staat bij mij niks meer over haar. Kan je echt wat niks meer? Wat? Ze is geliefd. Nee, zij is geblokkeerd door mij. En mij. en. Nee, ik had het als eerste gedaan. Dus het is komt op mij. Want ik moet nog wacht. Oh ja, ik ook trouwens. Voordat we daar, daar in het donker zitten. Yeah. Oh, ja. gaan een keer in de trom. Stampt met je kontje op de grond. Ik kan ook een andere versie. Waar, waarom heb ik de hele tijd geen... Uh, wacht, ik ben weer die uh, camera vergeten. Oké, okay, ik blijf wel in de grot wachten, yeah? ja? moet dan niet, ja, hallo! Hoppa! Ik kom gewoon bij jou. Zo, so, denk yeah. uh -oh. Zul je. Zullen we jou een map city spelen, misschien? 3, 2, 1. Maar anders zouden we geen map city spelen, als je de hebt? Nee. Oh, hey, ja? we die erin hebben. Nee. Een shot. Ja. We zitten hier bij elkaar. Jawel. Ja. Ik stop op je hoofd. Ja, dat weet ik. En ik probeer jou eraf te halen. Sst. Je moet er niet de hele tijd praten, want... Hij is hier. Hij is daar. Waar is hij? Oh, mijn god. Ik zal hier aankomen. Oh, mijn god. Ik ben niet dood. Ben je niet dood? Nee, nee, hij liep langs me. Oh man. Ik ben niet dood. Ik ga, ik ga even... Even wat pakken. Ja, even wat pakken, ja. Jeet. Got. Ik zie daar een lamp. Of ben ik dan? Ah, dat ben ik. Okay, dit ja, spel is ja, echt ja, dit is... Ja, geval, Oh, dit spel is echt niet goed hoor. zou ja, je op dit Nee. spelen? En, uh, ik, ik zit hier met allemaal mensen in de grot en die mensen zijn zo dom dat ze eruit gaan. gaan we niet goed? waarom is iedereen in deze game in één keer uh, weer Marokkaans kijk naar die namen. ze is echt boek. Ja alleen maar omdat ze ons eruit duwden, hè? kijk eigenlijk hoe erg. Waar wij... dat wij echt gewoon heel erg zijn. Hè? wij kunnen nergens tegen. ja. Oh god, die je tegenkomt, erin gaan. Ik laat hem gewoon zijn zaklamp gebruiken. Kijk, Hopkie. Ja. Is lekker handig. Ik ga nu even niet Tere, hij is daar. Was Ik jij dan? Ja. Oh, hij loopt nu lelijk langs ons. Ja, ja, ja, ja. Wat, Wat eens. is Gill is heel hard. Ga eens heel hard gillen? Ja, hij is de mens over jou. Oké. Okay. Godver, waarom moet dat beest bij mij in de buurt komen? <laughs> Echt hè? Ha! Ja, Oh shit. oh shit oh shit oh shit oh hij zat daar oh mijn god maar Jos ja ik heb een rok gooi dat kun je dingen mee kapot gooien <laughs> ik gooi die rok op dat beest Ah, ja, lekker voor hem <tie> Hij is dood gegaan. Nee. Nee. Ja. Alle twee de monsters zijn hier, volgens mij. Huh? Ja wacht. Hij volgt mij ook. Oh, was wat doe jij? Wat doe jij? Jos, ik ben in de grot. Hier ben jij niet. Nee. Ik ben bij twee mensen maar dan loop ik vol, hè? Nee, nee, god nee. Ha! meer. Oh my god, Sam. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dan moet je nu weggaan. Dan ja, maar dan moet je je geven. Ja, oké. Okay. Sam is ook in mijn video. En nu weg. Love you. Love you. Love you. Deze koi heb ik er net bijna uitgehaald. Uit de grot. Jos. Yo, ja. Je moet even je uh, flitsen, zeg maar in de game, want misschien kan ik het horen. Oké, okay, doe ik nu. Wacht even. Ja, ik hoor het. Ach, nu loop ik weer van weg. Wacht ik even terug. Mm. Ja, ze gaat dood volgens mij, bijna. Oh, ze ging bijna dood. Oei. Ze haten mij allemaal. Ze haten mij allemaal. Ik hoor het. Zit jij in de grot of niet? Ja, ja, maar ze willen mij eruit duwen. Ze weten als ze mij eruit duwen dat ze dood zijn. Meteen geblokkeerd. Ja. Ik ben bij. Jou. Nee! Kijk, we zitten iemand z'n allen fotograferen. Oh, kom ik ook even mee, hè? Oké, oh, jij zit aan het tinkeldoek. Patha's Nou. Oh shit, tering! Oh mijn god, wat was dat? <laughs> Ze gaan die stuk voor stuk dood. Kom Sas, we, we duwen hem eruit. Ja kom, we gaan hem eruit duwen. Oh, tering! Oh, wat is die shelter, je scheld er allemaal? Ik moet echt heel veel blieb in deze video. Hij probeert niet mij te rijden aan de wachterigheid. Nee. Die ene achter hem. Waarom wordt hij... Hij wordt gepakt. Ja, zij gaat nu dood. Kijk maar. Zij wordt gepakt door die ander. 2 Oh mijn god Waarom jullie moeten worden vermoord. Ja Duw hem naar buiten Je moet niet meteen naast mij Je moet hem niet op dezelfde plek waar ik hem duw Jij moet een beetje daarnaast Dat niet nergens anders heen kan Nu daarnaast naar de andere kant Ja ja, ja jij sowieso Duwen. Wacht, Nu doe je mij eruit. Nee, ik doe haar eruit. Oh, daar ben jij. Ga er allemaal uit. Ik heb nog geen zoeken voor dat ik zeg. Ik moet niet ingaan, dat is een streng. ook weer naar voren? Iedereen duwt haar volgens mij niet uit. Ik heb nog één streepje bij mijn battery. Maar ik ben gewoon zo zwak met onze games. Ja. Net als de. Hij de komt! De hij de komt! Die kleine lijnpersand! patiënt, <laughs> Maar het is net als bij, uh, bij Spectres. Oh, yeah. oh yeah. ja. Oh ja. Hij wilde jou aan! Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. <laughs> Sorry. Je gaat niet dood, je gaat niet dood. Mijn zaklamp is bijna leeg. Ik hoef hem ook gewoon niet te gebruiken. Ja, ik gebruik hem wel. Ik heb nog een batterij. Volgens mij zit de ja. hele game hier. Ja. Hoe ik zo ben, lang ben, al de... ben ik al zo lang bezig met me opnemen? Of heb ik hem niet doorgehoord. Nou, is voor jullie lekker een extra lang video. Maar uh, dit vind ik wel, uh, wanneer ik dadelijk dood ben, dan uh, gaan we ook uh, met... Ja, dan stoppen we. Nee, er, er zitten vijf andere mensen. Oh mijn god, hij werd recht voor een gezicht gekild. Oh. Hoe lang ben je dan al aan het opnemen? Oh, tering! 10. Oh mijn god. Dat is echt niet goed voor mij. <lacht> oh, dat is echt niet goed voor mij. Oh, oh, de blauwe staat. Opnames Dat doe ik voor jullie. Ik zet het licht trouwens even weer aan, want. Even weer het licht aan, want vind ik een... Spooky, spooky scary scary... verder naar zo. Ja, nee, ja, Ja, Ja, Nee. moet eigenlijk iemand daar heel dicht bij hem zitten en dan even duwen, want... Ja, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ja, en, ja, moet... duw die ah. duw de jongen, aai! 2, 2, hem oh. Oh, twee, twee, twee, <lacht> Ben ik dood oh, oh, nee, oh, ik, oh, zo? Nee, waarom? Fuck hem. Ja? Hoe lang uh, ben je al aan het opnemen? een 1,5 uur. Echt? Ja. Oei, dat, dat is wel lang. Ja, maar de mensen vinden het leuk. Omdat ik te entertainen. Ik vind ja. het leuk hoe je mijn hart aan bijna een hoe ik een hartaanval aankrijg. We zijn benieuwd hoe ik dat krijg. Ja. Maar het is ook. Ja, het is zeg maar heel.. Um, ja Hoe moet je dat uitleggen? Het is gewoon heel zenuwachtig. Je hoort gewoon heel zenuwachtig van. En daarom schrik je gewoon. Yeah. Ja. Nou, daar komt die andere ook nog even bij. Je vriendje komt er nog bij. Waarom komt hij zo vaak hier langs? Hij hey, van... loopt er letterlijk. Hij cykelt oh maar. Ja. Het is zo mooi! Als ik zie niet meer heen ben. Hm. Hij is oh, dood. Ja, hij is dood. Dat was leuk om te zien. Hallo, motherfucker. Ik heb, Sors. Ja? En de, ah, ik heb die ene graf met die vleugels. Die ik heb eruit geduwd. Ik heb hem eruit geduwd. Hij is dood haha <laughs> oh, oh fuck oh man, oh, man. Oh, dat... oh, die is dood, die is dood ik, ik heb rillingen tot aan hier tot Tokyo Mij, mijn zaklamp is leeg oh ja ik schrijf wel ja, ik heb een batterij, maar dat kun je droppen natuurlijk. Echt irritant. Pas wat ik zo af Oh, hij is leuk. Diegene met de kerst outfit moet je niet duwen. Nee, nee, nee. Ja, hij is lief, hij is lief. Hij heeft een leuk skin. Ja. Ik kan nu eigenlijk is... niks. Oh, waar gaat dit heen? Maar oh, daar is, is heel veel die is ook leuk, hè? Mm -hmm. Nee ja, nee. Die, die kun je ook gewoon krijgen Jos. Ja, ik ga een kerstoutfit dadelijk maken. Ja, is goed. Dat ga ik ook doen. Ja. En dan ga ik het dan eens opnemen in een andere video. Oké. Okay. Hallo, vader. Hallo. Goedje. Ik kan niet schijnen met mijn zaklamp. Is jouw een leeg? Er is iemand dood van jou? Nee, ik ben niet dood. Zo zenuwslopt dit. Dat zeg ik. Uh, uh, Oké, okay, ik ga nu gewoon naar buiten. Nu gaan we naar buiten. Oh nee, wacht. Ik heb geen zak. Zo krijg je een Ja, die steken maar. Oh, mijn zaklamp is hier. Ik heb mijn batterij gebruiken. Je hebt mijn batterij in Die batterijen kun je droppen. Oh, nee. Nee, kun je niet droppen. Ik wacht eigenlijk tot die. Ja, oh, mijn god. Hij ah, hier op het hoekje is. Kom, kom eens. Ja, film eens. Hier? Ja, schijn dan. Ja. Waar? doe me niet naar buiten. Hier, kom. Andere kant. Oh, mijn zaklamp is niet. Ik heb een batterij te gebruiken. Je hebt een batterij dropp. De... Die batterijen kun je droppen. Oh nee. Nee, kun je niet droppen. Ik wacht eigenlijk tot je. Ja, oh mijn god! Hij is hier op het hoekje, joh, kom, kom eens. Ja, film eens. Hier? Ja, schijn dan. Ja? Doe me niet naar buiten. Hier, kom. Andere kant. Hier om het hoekje. Hallo. <laughs> Hello, motherfucker. Hallo. <laughs> waar ben ik? Lekker <laughs> lange video. Oh, oh mijn god, ja. Ik, ik schrik gewoon erg. Waar is hij? Schijnde de tijd. Ik heb alleen mijn. Tegen een je tegen een je handje, klappertje handje. Hé, doe me niet naar buiten. Als je mij naar buiten doet, doe jij naar buiten. Nee, ik doe jou niet naar buiten. Schijt nee. nou eens bij mij. Mijn zaklamp is leeg. Nee, dan gaat Met hij gat. niet knipperen. Wat even voilà, komt? Oh nee, hij leeg. Ja, hij is leeg. Oh. Nee, ik ben dood. <tie> Ik ga mee doorgaan man. Oké. Okay. Hey, jongens, leuk. Van <laughs> deze leuke video. Doe heb ik iedereen. En zeg ik, oh ik speel dit nooit, nooit, nooit, nooit, <laughs> nee. nooit. meer. Doei.